Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over farmacodynamiek, oftewel wat doet het geneesmiddel met het lichaam. Farmacodynamiek beschrijft de werkingsmechanismen van een geneesmiddel in het lichaam. En dat is dus voor elk middel verschillend. Er zijn hele boeken vol geschreven over de werking van elk geneesmiddel, en dus ga ik dat niet in een paar minuten kunnen uitleggen. Wel kan ik het hebben over een paar van de basisprincipes hoe medicatie werkt en hoe via welke mechanismen medicatie bijwerkingen kunnen hebben. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop medicatie kan werken. Veel medicijnen werken door vier mechanismen: door gebruik te maken van receptoren, ionakanalen, enzymen of transporteiwitten. De meeste medicijnen werken doordat ze een receptor beïnvloeden. Elke receptor kan een berichtje ontvangen en gaat hierdoor een bepaalde actie uitvoeren. Denk maar eens aan het stofje adrenaline wat aan adrenaline receptor kan binden en dat zorgt voor stimuleren van het sympathisch zenuwstelsel van de fight-or-flight reactie. Wat we kunnen doen met die receptor is hem lekker veel stimuleren, door bijvoorbeeld een adrenaline injectie te geven, waardoor heel veel adrenaline receptoren tegelijkertijd worden gestimuleerd en er dus een grote sympathische reactie komt. Of dat we de receptor juist blokkeren, doordat er een stofje aanbindt wat er niet voor zorgt dat de actie wordt uitgevoerd, maar tegelijkertijd ook de plek bezet houdt zodat een normale stof niet kan binden. Dit noemen we een agonist en een antagonist. Een voorbeeld van een agonist is een selectieve beta-2 agonist, die beta-2 receptoren stimuleren en zo zorgen voor bronchodilatatie, de luchtwegverwijding, zoals we die gebruiken bij de behandeling van astma en COPD. Een voorbeeld van een antagonist is een vitamine K antagonist, die de werking van vitamine K blokkeert. Deze middelen gebruiken we als bloedverdunners, zoals het middel acenocoumerol. Alle cellen pompen natrium naar buiten en kalium naar binnen. Dit zijn ionen en noemen we deze kanalen dus ionenkanalen. Als we hierin de kanalen manipuleren, kunnen we zorgen voor een bepaald effect. Zo gebruikt een zenuw natrium en kalium om een prikkel door te geven. Als we met lokale verdoving de natriumkanalen blokkeren, dan zal dat op de plek van de injectie de plek ongevoelig maken. Verder kunnen we enzymen remmen. Enzymen zetten stoffen om in andere stoffen. Dat kunnen we dan weer remmen, blokkeren of juist stimuleren. Als we bijvoorbeeld het stofje ACE, angiotensine converting enzyme, remmen met een ACE-remmer, zorgen we voor een bloeddrukdaling omdat ACE een grote rol speelt in het raasysteem systeem dat de bloeddruk reguleert. En ook kunnen we door transporteiwitten te blokkeren ervoor zorgen dat stoffen niet meer van extracellulair naar intracellulair getransporteerd kunnen worden. Heel veel antidepressiva werken op die manier, omdat dan de opname van neurotransmitters wordt geremd, bijvoorbeeld de tricyclische antidepressiva die de opname van serotonine en noradrenaline blokkeren. Dat zijn de vier vaak gebruikte mechanismen voor medicijnen, maar er zijn natuurlijk ook medicijnen die op een heel andere wijze werken. Denk maar aan diuretica die door osmose werken, of antibiotica en chemotherapie die juist een direct toxisch effect hebben op de bacteriën en respectievelijk de kankercellen. En nu snappen jullie dus ook waarom er boeken volgeschreven zijn over de werking van medicijnen. De reden dat alle medicijnen bijwerkingen hebben is omdat het effect nooit beperkt is tot die ene cel of dat ene weefsel waar het medicijn voor gebruikt wordt. In de voorbeelden hierboven worden ook andere receptoren, andere ionekanalen, andere enzymen en andere transporteiwitten beïnvloed door het medicijn. Dit betekent dat medicijnen nooit specifiek maar op één plek werken. Dit wordt een lage specificiteit genoemd. Zo kan bijvoorbeeld een eesremmer, waar we het net over gehad hebben, ook zorgen voor een droge hoest, omdat het bindt aan de kinine receptor in de luchtwegen, waardoor een irritant gevoel voelbaar is in de luchtwegen en dat zorgt dan weer voor een droge hoest. Ook kunnen er bijwerkingen optreden als het middel giftig is voor weefsels in het lichaam. Een voorbeeld hiervan is chemotherapie, wat giftig is voor de kankercel, maar ook voor de lichaamcellen. Hierdoor krijgen mensen haaruitval, diarree, verlies van smaak, etc. Verder heb je dan nog een te sterke werking van het gebruikte middel. Gebruik je bijvoorbeeld een laxeermiddel bij obstipatie om je ontlasting wat zachter te maken, dan kan een bijwerking diarree zijn. Dat is dus eigenlijk de werking van het middel, alleen dan een beetje doorgeslagen. Verder heb je dan nog overdoseringen als mensen per ongeluk of expres te veel innemen van het medicijn. Dat kan ernstige gevolgen hebben, zoals een paracetamolintoxicatie. Dat kan leiden tot leverfalen. Of een drugsoverdosering dat tot coma of tot zelfs de dood kan leiden. En wat ook bij elk medicijn een rol kan spelen is allergie. Sommige mensen zijn voor specifieke medicijnen allergisch. Zoals bijvoorbeeld relatief veel voorkomt bij antibiotica. Dit is niet echt een bijwerking, maar het kan toch heel vervelend zijn. Of zelfs levensgevaarlijke situaties opleveren. Elke bijsluiter heeft een hele lange lijst met mogelijke bijwerkingen. Dat betekent niet dat je die ook allemaal gaat krijgen, dat verschilt namelijk heel erg per persoon. Meestal wordt erbij vermeld hoe vaak het ongeveer voorkomt. Voor elk medicijn dat wordt voorgeschreven, wordt overwogen of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen, oftewel weegt de werking op tegen de bijwerking. En onthoud dat een geneesmiddel dat geen bijwerkingen veroorzaakt, een geneesmiddel is dat niet werkt.